Hoek Liede Tulpsingel en Charlotte van Pallandlaan, meestal bekend, Het Geneetje van Kastrieken, prachtig voorjaar, kroketjes komen op, mooie waterpartijen, waar loop ik dan? Ik loop in het natuurgebied Prins Hendricksveld, bruggetje over, wat dacht je van 7 uur opstaan, Zo het veld in, even een rondje lopen. En waarom loop ik hierop? Nou, wij krijgen een vrijstaande woning in de verkoop. Een vrijstaande woning met maar liefst 170 vierkante meter woonoppervlak. Een inhoud van 670 kub, Vijf slaapkamers. Met een optie voor een zesde slaapkamer. Dus ideaal dus voor grote gezinnen. En uiteraard ontbreekt de garage niet. Bent u geïnteresseerd in dit grote huis, voor gezinnen dus, met drie, vier kinderen, het maakt allemaal niet uit. Neem dan contact met ons op, op 0251 655086. Ik hoor graag van u.